Ja, ik ben Marlies en ik ben 15 jaar oud en samen met mijn zussen loop ik een krantenwijk om Adeline te sponsoren. We hebben gekozen voor Dorcas omdat we het zo leuk vonden dat Dorcas ook sponsorkinderen heeft in Europa. We zijn begonnen met sponsoren toen ik samen met mijn moeder en zusje naar een woord en dadag ben geweest. En daarin zag ik eigenlijk hoe blij sponsorkinderen zijn. Het feit dat zij gesponsord worden en dat zij daardoor zo ver kunnen komen in het leven. En toen ging ik naar huis en toen heb ik het uh, onder het avondeten aan mijn zus verteld. Hij vertelde, ja moet je nou eens horen en ik vond het ook heel leuk. Samen met mijn zussen bezorg ik de krant, Het is elke dag. En dan één keer per maand loop je de krant echt voor haar. Dus het bedrag dat je ophaalt voor de krant is voor haar. En... Adeline krijgt daar hulp van. Nou, ze gaat dus naar school en ze krijgt ook begeleiding bij de huiswerk. Ze mogen ook leuke activiteiten doen. En nou, zoals ik heb gelezen in het boekje is ze daar echt heel blij mee. Heel dankbaar voor dat ze deze mogelijkheden krijgt. En is ze ontzettend gegroeid sinds ze ja, door ons gesponsord wordt. Wat ik zo mooi vind aan uh, dat uh, kinderen gesponsord worden in uh, ja, minder rijke landen is dat we ook een kans krijgen om naar school te gaan en wij hebben het hier allemaal zo goed en wij hebben allemaal zoveel geld en dan ja, denk ik van ja dan kan ik ook best wat geven aan mensen die wat minder hebben en die krijgen ook een hele mooie kans om veel te bereiken in hun leven. Hoe groot is dat bedrag nou? Dat bedrag dat, dat haal je zo op. Ah, <laughs> ah, super